Wij hebben satellietbeelden, we hebben algoritmes. Gaat dit vliegen, ook op schaal? We hebben altijd wel groot gedacht. We willen een positieve impact hebben op het klimaat. Focus op de dingen waar je, ja, waar je de waarde gaat creëren. Volgens het Amerikaanse Wyatt behoren ze tot de heetste start-ups. Ik heb het over de hardgroeiende Climate Tech Startup Overstory. En een van de founders is mijn gast. Welkom bij ZVD-TV. Hart welkom, Annie Schouten. Dank je. Ja, dat was maar één van de voorbeelden waarin jullie genoemd werden, want jullie zijn behoorlijk in het nieuws de afgelopen uh, paar jaar. Klopt. Hard aan de weg aan het timmeren. Zeker, ja. ja. Hey, laten we de pitch maar eens doen, doen in het begin, want Overstory, ik heb nog verder niet verteld uh, uh, wat jullie doen, uh, wat doen jullie? Overstory uh, gebruikt satellietbeelden en machine learning algoritmes, dus kunstmatige uh, intelligentie, ja. om automatisch bomen in beeld te krijgen. Um, en wij gebruiken daarvoor uh, dus satellietbeelden, dus op schaal. Ja. En wij kijken wat voor boomsoorten staan daar. Uh, hoe hoog zijn die bomen? Um, zijn ze gezond, zijn ze ziek? En wij helpen daarbij elektriciteitsbedrijven om risico op bosbranden te verminderen. Ja, en dan gaan we zo meteen verder op in. Want ik vond het verhaal echt, um, het vond ik echt geweldig. Alleen dan zit ik te denken van... Want wat, he, wat, de, wat heb jij gedaan zeg maar, om hier te komen? Qua studie uh, ik heb psychologie of... gestudeerd en bedrijfskunde. Dus yeah. een hele andere achtergrond. Yeah. En uh, mijn co-founder Indra heeft um, um, data science gestudeerd. Yeah. En heeft in start-ups gewerkt. Ik kom uit de consultancy. Yeah. En in de avonduren... Uh, samen zijn we aan een project gaan werken om uh, in de Amazone uh, ontbossing op te sporen. Maar hoezo zijn jullie daar in de avonturen mee? Hoe kennen jullie elkaar? Wij zijn partners, ook in het, le in het ah, leven. Ja, jullie zijn privépartners. Ja, ah, kijk zeker. Eens aan. Dus we kennen oh, elkaar heel goed. Oh, nog een themaatje om te bespreken. Ja, zeker. Ja. Ja. Oh, jullie kennen elkaar heel goed privé. Dus jullie zeker. zaten s'avonds aan de borrel en zoiets van, hey, weet je wat, we gaan alle bomen in kaart brengen. Of hoe werkt dat Ja, dan? nou, wij zijn allebei, hebben allebei um, een sterke passie voor de natuur. Ik was al vanaf jongs af aan met dieren en natuur uh, en klimaat bezig en Indra... Zijn moeder komt ook uit Indonesië en we zijn samen veel op reis geweest. En het is natuurlijk prachtig om te zien, maar ook wel, uh, ja, doet je wel denken aan... op een gegeven moment is dit er misschien niet meer allemaal. Mm. Dus uh, ja, dat is ook wel confronterend. Dus we zijn allebei, we dachten dit is het topic. Als wij een carrière switch willen maken, dan is het klimaat en biodiversiteit iets waar we iets mee willen. Uh, en daar waren we allebei heel sterk in. En toen hebben we op een gegeven moment, uh, zijn we met een projectje begonnen... En dat is natuurlijk uh, ontzettend uit de hand gelopen. Maar dat projectje, hè, waar nu inmiddels bijna 10 miljoen aan investment capital in zit... volgens mij, als ik het een beetje ruim, snel heb opgeteld, ja. ruim zelfs al. Uh, wat was het initiële idee van we brengen de gezondheid van de bossen in kaart? Ja, eigenlijk, zonder eigenlijk wat je ermee kan doen nog? Ja, dus we waren heel erg... Uh, we gaan illegale ontbossing in de Amazone opsporen. Aha. Dus echt, uh, waar staan bomen en waar zie je... Vroege patronen van ontbossing. Dus dat kunnen langs de rivieren, zie je dat bijvoorbeeld. Uh, of juist grote slash and burn van die grote oppervlakte. En um, kunnen we dat automatisch in kaart brengen? En wie zou dat dan willen kopen? Ja. Dus we zijn eigenlijk met dat, eigenlijk met een vanuit de tech met een product begonnen. En daarna pas gaan denken: oké, okay, dit is gaaf. Um, we zouden hier heel veel bedrijven mee kunnen helpen, heel veel communities mee kunnen helpen. Maar hoe gaan we dit verder groeien? En toen zijn we, ja, vanuit dat zaadje zijn we eigenlijk met verschillende um, klantsegmenten gaan samenwerken om te testen, om te experimenteren. Wie zou hiermee willen werken? En ja. hoe werkt dat ondernemerstechnisch? Want hadden jullie allebei een, een baan? Ja, jullie hadden allebei een baan. Ik werkte bij een consultiebedrijf en Indra werkte als freelancer. Oké, okay. uh, en. Hoe lang heeft die periode van ja, een beetje proeven aan het idee, kijken of het wortel... Hoe, hoe lang uh, heeft, dat, heeft dat geduurd? Um, ja, dat is denk ik na uh, enkele maanden. maanden. En uh, we hadden nog een reden om... Ik had nog een reden om mijn baan op te zeggen, want we gingen naar Lissabon verhuizen samen. Um, Waarom dat? Ja, waarom niet? Het is een prachtige <laughs> stad. En wij dachten, dit is, dit is gewoon een gave stap om samen te zetten. En ondertussen waren we ook bij de, met het project van ontbossing bezig. Dus we dachten, dit komt heel goed samen. We gaan nu die stap samen nemen. Um, dus jullie waren wat anders bezig als van hoe kunnen we zo veilig mogelijk ons huisje, boompje een beestje realiseren? Mm, nee, ja nee niet dat dus. is dus niet... Uh, nee. nee, we dachten, dat is het avontuur. Dit is het moment. Ja. En uh, het kon. En uh, ja we vonden dat gewoon een geweldig avontuur. En... Uh, ja, dit is een manier om een droom te verwezenlijken ook. Dus we zijn begonnen, we zijn en... klein begonnen en uh, nu zijn we hier. Oké, okay, en klein begonnen betekent, wat, wat noem die eerste stap, is wanneer werd het een soort van bedrijf? Um, we zijn gaan pitchen naar verschillende klanttypen, dus naar, bij NGO's, um, bosbedrijven, um, een bank, een elektriciteitsbedrijf en daar hebben we eigenlijk kleine projectjes mee gestart. Want, want hoe snel hadden jullie dan iets om te laten zien? Um, een pitch deck hadden we natuurlijk al heel snel. Ja, dat is makkelijk. Uh, maar uh, iets werkends. Ja, Indra had al wel een beetje een algoritme ontwikkeld, een proefalgoritme ontwikkeld. Uh, dus we hadden al iets, een, een soort MVP. Dus uh, ja. ja, vrij snel eigenlijk okay. al, want met uh, trainingsdata en uh, ja, zijn we eigenlijk al, al snel bij een klein iets. Maar je moet ja. natuurlijk wel um, ja, iets verkopen waarvan je weet dat het dat je het kan gaan bouwen ook ja. en dus we hebben eigenlijk pilots gedaan waarvan de klant ook wist we weten nog niet hoe ver dit gaat komen maar we weten wel dat dit het team is dat het wellicht zou kunnen gaan doen ja um, dus we hebben ons eerste contract uh, was bijvoorbeeld met Rainforest alliance um, maar we hebben een aantal andere klanten zijn we ook mee samen gaan werken dus op een gegeven moment kwamen de pilotprojecten die ja. die ook best wel die waar ook wat budget voor was ja oké okay, dus de boterham ja. kon betaald worden en ja want er moest wel een boterham op tafel komen ja want, uh, precies ja. Maar dat, nou, dat is op zich wel leuk. Dat is een andere manier van beginnen, misschien die je soms ziet. Van, uh, hè, er is nog niks en dan gaan we eerst heel veel miljoenen binnen harken en dan gaan ja. we een half jaar met... Kunnen we allemaal mensen... En, je levert nog niks, maar jullie zijn eigenlijk vanaf het begin af aan al echt gaan leveren. Al was het dan een ja. MVP nog wel, maar een pilot. Ja. Want Leg het even voor de leek uit, hè, wat de kern van het... Want ik hoor satellieten uh, ja. en jullie, hebben nu, jullie brengen nu echt waanzinnig veel bomen in kaart. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat? Zijn, dat zijn niet jullie satellieten. Nee, dus er zijn grote bedrijven, een aantal grote bedrijven die, uh, en ook kleine bedrijven tegenwoordig, die satellieten uh, om de aarde hebben, uh, in orbit hebben. Ja. En die nemen constant foto's van wat er op de aarde gebeurt. Um, en er zijn een aantal satellieten die hele hoge resolutie hebben, dus echt wat je ziet op Google Maps. Ja. Um, en wij zeggen eigenlijk satelliet... Uh, of, Bedrijf, uh, zorg dat wij een foto nemen van dat specifieke gebied. Daar kun je een opdracht toegeven. Kun op je een opdracht toegeven dat En dat betaal je aan die satellietbedrijven. Ja, ja, ja. Oké, okay, is dat? Dat zijn abonnementen. Uh, ja, je betaalt per kilometer, bijvoorbeeld per vierkante ah, kilometer ja, ja. die je scant, en je hebt wel een minimale en, afname, dus je moet ja. wel uh, zorgen dat je ja, wat wat groter afneemt. Oké. Okay. Dus uh, en die data die uh -huh. pakken jullie als basis op om daar ja. algoritme technisch informatie ja. uit te halen. Want die data is eigenlijk niet een gewone foto. Er zit uh, er zit ook informatie in wat wij niet met het menselijk oog kunnen zien. Er zit bijvoorbeeld meer in het infrarood spectrum. Zit daar allemaal informatie in. En daarmee, um, ja, daarmee kunnen wij dingen zien in bomen. Zoals of ze gezond of ziek zijn. Of, ook hoe hard ze groeien. Hoe hard ze groeien. Want misschien is dat wel even heel goed. Want zo ja. neem ik nog veel meer weten. Maar even waar jullie nu staan. En, en dat maakt het denk ik heel tastbaar. Om eens een case te noemen. Ja. Van zo'n elektriciteitsbedrijf bijvoorbeeld. Ja. En wat voor een probleem eigenlijk die, die bosbranden. Kun je, kun je die casus ja. eens even uitleggen? Zeker. Um, wat heel veel mensen niet weten, is dat er zijn natuurlijk heel veel oorzaken voor bosbranden. Maar een van de grote oorzaken is uh, als een boom heel dichtbij een elektriciteitslijn die boven de grond is, uh, komt. Dan is er een kans dat hij hem aanraakt. Of als er eentje opvalt, um, dan is er kans op een bosbrand. En dat is gebeurd en dat gebeurt nog steeds. Um, in Californië is in 2018 een enorme bosbrand geweest om deze reden. Mm -hmm. En elektriciteitsbedrijven worden daar ook voor uh, Verantwoordelijk gehouden. Dat bedrijf is ook failliet gegaan. Een van de grootste elektriciteitsbedrijven in Amerika. Um, dus die bedrijven geven daar ontzettend veel geld aan uit. Om die honderden duizenden of tienduizenden, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, kilometers uh, lijn te inspecteren. Hm. Te zorgen dat die bomen gesnoeid worden op het juiste moment. Het is eigenlijk het allergrootste operationele budget-item van, van deze bedrijven. Um, en wat wij. Wat wij doen is wij nemen eigenlijk een snapshot van het hele netwerk en wij kijken waar zijn nou de risicopunten, hoe hoog zijn die bomen, hoe dichtbij staan ze, uh, zijn ze snelgroeiend of niet snelgroeiend en waar moet je nou jullie geld of uh, ja, trimming crews heet dat dan heen sturen ja, ja. om, uh, om die grootste risico's aan te pakken. Maar jullie leveren bijna de de, de, de, de, de dynamische route op van die trimming crews. Nou, dus. Eigenlijk wel, want in het begin uh, was het echt een data laag. Van hier zijn ja. eucalyptusbomen. Maar ja. we, zijn steeds verder, um, uh, we zijn steeds verder ontwikkeld om echt een product aan te bieden. wat heel ja. erg aansluit bij wat zij direct kunnen ja. gebruiken. Dus je kan echt nu bijna een, een soort alert systeem bouwen. van oké, okay, jongens, daar naartoe nu. Want over een week uh, gaat boompje nummer drie van links. die gaat daar uh, dat draadje raken, bij wijze van spreken. Dat, dat en ook, uh, het wordt ook heel veel ge gebruikt in de planning vooraf. Want nu. Uh, ...hebben ze eigenlijk allemaal een vaste planning, dus uh, regio A uh, wordt uh, altijd in 2018 en regio B het jaar daarna en regio C het jaar daarna. Maar in die statische planning wordt eigenlijk helemaal geen rekening gehouden met waar de echte risico's zijn... Zijn er snel groeiende bomen, ja. langzaam groeiende bomen. Dus, ja, de uh, natuur houdt zich niet aan zo'n nee. uh, zo indeling. Nee, en daar uh. wordt dus nu geen rekening mee gehouden. Dus dat was voor mij, toen ik deze kaas las, dat ik, ah, nu snap ja. ik de enorme waarde uh, die ja. jullie leveren. Maar dat was in het begin, even terug naar het begin, mm -hmm. nog niet zo. Hè? Want wat was nee. jullie, toen jullie uit, aan het rommelen waren, noem ik het maar ja. even, hè? zo met die data, en de eerste satellietje kan binnen, en je algoritmetje zit met z'n tweetjes nog steeds zo. Wanneer ontstond er ja. een soort van, Business case. En wat was die eerste yeah. business case? Nou, we hebben wel, ik zou het zelf niet robbelen noemen, want we hebben wel nee. steeds heel getarget gekeken. <laughs> Excuus. Nee, maar juist. Uh, <laughs> wat, um, wat wil deze klanten voor betalen? Wat willen ze nou precies? Yeah. Dus we hebben heel erg geprobeerd die fase te gebruiken om te leren van onze klanten en om te kijken, gaat dit vliegen ook op schaal? Gaan zij dit willen kopen in de toekomst? En uh, wat gaat onze impact zijn? En we merkten eigenlijk bij alle segmenten waarmee we werkten, gingen we gewoon de business case bouwen, kijken, gaat dit vliegen? Mm -hmm. En wat we merkten bij, um, bij elektriciteitsbedrijven... is dat ze, um, ze, uh, ze hebben dit heel erg nodig Want er is een heel groot probleem met ja. bosbranden... maar ook met aan de andere kant van het land met uh, outages. Dus met uh, stroomstoringen ja. door enorme stormen en hurricanes. Dus... Um, er is een heel groot probleem en wij kunnen er een hele directe impact op hebben, ja. ook klimaattechnisch. Uh, bosbranden zijn enorm natuurlijk. Ja, um, ja zijn een grote impact op, uh, uh, uh, op het klimaat ook, hè? even dat veel zeker. mensen misschien niet weten. Maar. Zeker, ja, want de, de bomen gaan natuurlijk weg, dus ja. zij zijn niet meer een carbon sink. En er wordt ontzettend veel uh, CO2 in ja. de atmosfeer ja. ge, uh, ja. Ja, losgelaten. Ja. Dus het heeft dubbel impact ja. um, en zeker deze... Branden zijn vaak de mega fires. Die, ja. Omdat ze zo explosief zijn, eigenlijk. Um, maar we hadden dus uh, een heel groot probleem die we konden aanpakken. We zagen oké, okay, zij willen ervoor betalen en zij willen het op schaal gebruiken. En we kunnen gewoon een super uh, stuk technologie ontwikkelen die zij, zij vinden elke boom belangrijk. Dus we kunnen een hele defensible, uh, sterk stuk technologie ontwikkelen, waarbij elke boom belangrijk is. Dus die biodiversiteit die, die is belangrijk en we krijgen mm -hmm. zelfs feedback van de klant als dingen niet perfect zijn. Dan krijgen we feedback van de klant, waardoor we steeds beter en beter worden. En daardoor uh, ja, is het een heel bijzonder stuk technologie die we ook voor heel veel andere markten later kunnen inzetten. Uh, het heet eerst anders. Uh, 23 AI. Yeah. Waar was die 23 op gebaseerd? Um, ja. Uh, 23 had met uh, uh, machine learning te maken met het gaat de chromosoom paren techie. Uh, een techniek. Uh, yeah, okay. Ja, eigenlijk. oké. Wanneer was het moment dat, uh, want ik in mijn beeld zit jongens steeds met z'n tweeën niet te rommelen, maar heel professioneel uh, zijn jullie een pilot uh, ergens op een kantoor? Wellicht al wel, zeker. Uh, ja, ja, yeah. yeah, yeah, yeah. uh, En dan en dan in één keer uh, uh, krijg je dit, als je dit zo vertelt, dan denk ik: oké, okay, dan komt er een moment dat je denkt, dit is huge. Ja. Uh, wat was er eerst? Die gedachte en we gaan ons daarop voorbereiden? Of kwam er als eerste een, een soort van huge opdracht... voor jullie ze hadden van... Yo, gasten, maar nu moeten we echt schalen. Um, nou, we hebben altijd wel groot gedacht. We dachten altijd wel, we gaan ergens heen... Uh, en we willen een grote impact hebben. Maar hoe dat precies uit ging zien, dat wisten we nog niet. Uh -huh. um, maar op een gegeven moment hebben we aan een accelerator meegedaan. Een Techstars accelerator. En daar leerden we heel veel van. Hoe werkt... Um, uh, ja, hoe, werkt, uh, hoe bouw je een bedrijf? Ja. Hoe werkt de VC-wereld? Uh, en uh, ja, hoe, hoe kunnen we nou zo groot mogelijk uh, impact hebben ook? Ja. En um, dus zo hebben we er meer van geleerd. Ik denk, toen we steeds meer klanten kregen, dezelfde type klanten... merkten we, hé, hey, deze vraag die we krijgen is eigenlijk steeds hetzelfde. En dan merk je, oké, okay, daar zit er een hele hoge repeatability in wat je doet. En dat maakt het ook heel schaalbaar. Mm -hmm. um, dus eigenlijk denk ik dat we vanaf het moment dat we die repeatability heel erg sterk zagen terugkeren, dachten we oké, okay, nu kunnen we heel erg inzetten op, uh, op het schaalbaar maken. Want we weten dit werkt. En dat was, die, was dat met name die business case die je net uitlegde, die, die, die case. Want hoeveel van dit soort bedrijven, klanten zijn er globaal? Uh, duizenden. Duizenden. Uh, duizenden. Dus ik denk uh, rond de 10.000. Mm -hmm. En uh, we hebben nu 30 klanten, ongeveer. Mm -hmm. uh, dus, uh, nog en een... dit is ook jullie focus nu, dit, deze business case? Deze business case Elektriciteitsbedrijven. Ja, dit is nu onze focus. En daar moeten we ook nog wel even op focussen, denk ik, vind ik. Want uh, er is nog zoveel potentieel en we ja. zien nu dat het supergoed gaat. Dus ja. Uh, ja, we willen hier nog, uh, nog veel meer uit halen. Kun je resultaten... Uh, uh, hoe meet je resultaten? Uh, nou, we zijn een aantal dingen waar we op sturen. Um, natuurlijk jaarlijks terugkeurende omzet. We hebben een abonnementsmodel. Bedoel waar ik niet. De... Ik bedoel, oh. uh, uh, resultaten van de klant. Kun je die aantonen? Kun je echt keihard bij oh. die klant zeggen van, ja. weet je, als wij er niet waren geweest, dan? Zeker. Dus we hebben ook met de klant een business case gevalideerd. Ja. Um, we hebben, um, uh, waar we bij de klant op uh, like wildfires, dus op bosbrand, uh, op sturen, is we meten hoeveel... Um, uh, trigger points we eigenlijk uh, vinden. Dus hoeveel potentiële ontstekingspunten we identificeren. Ja. Dus dat zijn er tienduizenden yes. die de klant niet zelf had gevonden. Dus dat is een leading indicator voor wildfires. We weten natuurlijk niet precies hoeveel wildfires, okay. want ze hebben het gelukkig natuurlijk. Uh, uh, ja, ze zijn er naartoe gegaan, maar dat is een onderdeel. Maar we zien ook bijvoorbeeld uh, 13 keer return on investment van een klant. Uh, 15 verbetering in... Uh, reliability, dus uh, ja. Ja, de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk. Dus dat zijn allemaal dingen die we meten en die hm. zij ook graag uh, ja. Ja, uh, ja, ja. willen behalen. En met ons snap, vieren. Ja, ik snap het succes wel. Heel luister eens, er zitten nu veel ondernemers te kijken die, uh, die denken van. Hey, joh, hoe, hoe werkt dat nou? Kun je eens wat ondernemerslessen. Want het, is, het lijkt mij best lastig, want je geeft misschien mm -hmm. wel uh, een gedeelte van het bedrijf uit handen, of niet. Of uh, Kun je vertellen wat voor jou de belangrijke lessen zijn, stel dat er iemand met ook zo'n lumineus idee zit mm -hmm. en aanvoelt van, ah, weet je, hier moet heel veel geld in, maar we gaan wel heel hard groeien en we mm -hmm. gaan eh, world dominance. Uh, wat zijn dan belangrijke lessen? Uh, nou, wij hebben heel erg gekeken naar met wie willen we samenwerken. Want we wilden niet zomaar ieder geld aannemen, want het is niet allemaal gelijk. Ja. Um, wij zijn heel duidelijk geweest over onze missie en wat wij willen bereiken. En dat vinden we belangrijk, dat onze investeerders dat die uh, visie en missie ook delen. Ja. En dat we uh, waarderen dat wij dat ook doen, um, ja. daarachter staan. Nog meer dingen waar je moet letten als het gaat om visies? Uh, ja, ze iets meer meebrengen dan geld. Dus wij kijken ja. wat hebben we... Wat voor een kennis hebben we nodig? Wat voor een netwerk hebben we nodig? En uh, partners die dat met zich mee kunnen brengen. Die... Zijn jullie al veel aandelen kwijt? Uh, nou, met elke ronde uh, geef je ook een, aantal, een deel van je aandelen ja. weg. Is dat moeilijk? Um, nou, wij geloven erin dat via deze route we een grotere impact kunnen hebben. We hebben ja. natuurlijk een missie en we denken dat dit de juiste weg is voor ons om, uh, om die te bereiken. En dan uh, heb je partners onderweg. Wat is dit, wat, als je de missie in één zin moet zeggen, wat is die dan? We willen een positieve impact hebben op het klimaat um, en op de biodiversiteit. Ja. En daar willen we uh, significante bijdrage aan leveren. Was dit er nog niet? Nee. Deze oplossing? Nee, nog niet. Waarom niet? Nee. Het klinkt zo logisch. Ik, bedoel, ja. waarom is zo ik noem maar een partijtje, maar die vraag zou je vast vaker zijn gesteld. Maar waarom is een Google niet met dit soort ideeën gekomen? Ja... Um, omdat die een andere missie hebben misschien. Ik denk het. Ja, wij zijn heel erg missiegedreven begonnen denk ik. Ja? Um, en natuurlijk uh, we wilden uh, impact hebben op climate. Um, ik denk alle ideeën um, ontstaan uh, ja op verschillende manieren. En ik denk wij zijn gewoon heel specifiek met deze klant heel dicht met de klant gaan samenwerken. Van, oké, okay, wij hebben uh, satellietbeelden, we hebben algoritmes ja. om uh, bomen te identificeren, maar hoe kunnen jullie dit gebruiken? En we hebben onze klanten echt als partners gezien, om echt met ze samen te gaan werken van mm. hoe, uh, hoe kan dit voor waarde van jullie, voor jullie zijn? En mm. ja, zo zijn we eigenlijk, uh, ja, zo gaan wij te werk. Ja. Hey, en je partner is de techie, moet ik het zo zien? Als ik jullie rolverdeling even ja, hij is, uit elkaar trek. Ja, hij is, uh, hij is tech en hij is ook uh, ook wel heel business-driven. Okay. Uh, maar ik, uh, ja, ik ben business en ik vind het geweldig om met onze klanten samen te werken. Ja. Kun je wel iets vertellen over die tech? Want, wat, want ja? we zitten natuurlijk leven in een wereld van AI en, en machine learning. Nou, Je noemt de begrippen al. Um, kun je eens uitleggen wat, wat de techniek zo bijzonder maakt? Ja, um, nou eigenlijk de, de AI, uh, het AI-onderdeel van onze technologie is dat wij leren... Uh, dat wij de machine leren om verschillende patronen te herkennen. Bijvoorbeeld, wat is een eikenboom en wat is een perk bijvoorbeeld. En door eigenlijk heel veel verschillende voorbeelden aan de machine te voeren, uh, kan die zelf gaan kijken wat is het patroon van een berk en wat is het patroon van een eikenboom. Zeker als je verschillende beelden over de tijd neemt, die yeah. ook met uh, ja, bomen verliezen op verschillende momenten hun blad. Dus dat heeft ook allemaal invloed Dus eigenlijk de machine leert van van heel veel voorbeelden. En wat wij anders hebben gedaan dan misschien andere partijen is, wij hebben in het begin uh, heel veel samengewerkt natuurlijk, zoals ik al zei, met NGOs, met bosbouwbedrijven. Mm -hmm. En het mooie is dat je dan ook heel veel data al direct verzamelt mm -hmm. over bomen. Mm -hmm. En juist met die partnerships kan je de technologie opeens heel sterk maken, terwijl als je alleen in je specifieke sector zou werken, zou je misschien niet toegang hebben tot die data. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het wel heel bijzonder maakt dat we, uh, ja, dat we echt die bomen, dat we die partnerships zoeken en dat we er oprecht geïnteresseerd in zijn. En uh, ja, zo er heel veel uh, ja, onze machine ook heel sterk is eigenlijk. We kun je als je naar de business case kijkt, hè, je zegt nu heel duidelijk, je op die elektrastemt heeft. Nou, so, het lijkt me meer dan een solide business case gezien het aantal okay. elektrastemen en de schaalgrootte ja. van het projecten. Dus je kan het wel even, maar ik kan me ook voorstellen als je even terug naar de tekentafel gaat, uh, ja. zeg maar naar het beginstadium en je denkt, hé, hey, wat even als wat als we wat we nu hebben. Uh, uh, op een hele andere manier toepassen. Denken jullie daar wel eens over na? Of hoe, hoe werkt dat? Focus, CQ, ja. ondernemer en heel veel ideeën? Ja, dat um, is altijd een hele een tricky, maar we kijken, we denken er absoluut over na, want we zien wel heel veel potentieel in um, insurance, reinsurance of ja. land, uh, landbeheer of uh, overheden. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Um, wel kiezen we ervoor om juist nu heel erg te focussen, omdat... Um, ja, de, de verleiding is groot om, om uh, soms in bepaalde ja, velden te, uh, werkvelden te stappen. Omdat er iemand komt met een grote check. Of, uh, ja. Is dat, uh, dat al gebeurd? Ja, we hebben wel vaak nee uh, verkocht. Oh, ja? al ja, aan grote checks. Dat lijkt me lastig. Ja, maar niet als je een missie hebt. Niet als je een missie hebt en ook niet als je weet... Dat ook heel erg uh, veel van je tijd kan opslokken als je nog niet mm. weet of het idee bewezen is en gaat vliegen. Mm. Dus uh, nee, we, we, zijn heel, uh, we hebben heel veel discipline, denk ik, met hoe we onze tijd besteden. En dat is, ja. Uh, ja. Dus heel duidelijk de focus op die ene business case voorlopig. Voor nu, ja. En uh, we gaan wel, denk ik, uh, in de komende... Uh, jaar, twee jaar de eerste stappen zetten ook al, uh, richting een volgende markt. Maar nog niet het team daarop focussen hoor, maar gewoon uh, dat iets beter uitkristalliseren. Uit, uh, maar daar weet je wel een richting in? Uh, nou, we zijn nog aan het, uh, aan het testen en aan het onderzoeken. Daar wil je okay. nog niks over zeggen. Nog niks, nee. nee. <lacht> nou, ik heb al een paar markten genoemd die ja, interessant ja, zijn. Ja, precies. Maar, uh, ja. Ja, daar kan ja. iedereen eens wel een voorstelling bij maken, denk ik. Ja. Uh, nog een aspect wat ik interessant vind, is uh, jullie zijn allebei uh, jonge jullie hadden geen ondernemerservaring, niet al zes bedrijven nee, achter de rug. Uh, nou, los van het financieringsmodel waar je net al, uh, je hebt accelerated programma gedaan en aldoende leert, mensen zeggen. Ja. Uh, maar je zit nu ook met uh, wat is het bijna 40 mensen of zo? Ja. En staan niet stil, kan ik me zo maar voorstellen. Nee. Uh, hoe staat? Want dan ja. heb je in één keer een bedrijf. En ja, een eindverantwoordelijkheid over eindverantwoordelijkheid, maar dan moet je in één keer heb je in één keer allemaal mensen op de en zo. Ja. Um, ja, super. Uh, het mooiste eraan vind ik dat ik elke dag leer. En uh, elke dag uh, ja, weer een nieuwe uh, challenge heb die ik nog niet van tevoren had uh, verwacht. Mm -hmm. Dus dat is gewoon uh, ja, heel bijzonder. En ik denk dat wij... zorgen ook wel dat we talent om ons heen verzamelen. Van mensen die al wel door bepaalde trajecten zijn heen gegaan. Die bij ons in het team zitten. Dus we hebben wel heel veel ervaring in het team. Ondanks dat mm -hmm. wij misschien... ...first-time founders uh, zijn, dat we dit echt voor het eerst doen. We um, dat we wel de kennis en de ervaring om ons heen verzamelen... ...zodat we goede beslissingen maken... ...zodat we leren van fouten die anderen al een keer hebben gemaakt. Um, ja. Schuilt hier een belangrijke ondernemersles in? Dat je zorgt dat je, als je in zo'n bedrijf zit als dat van jullie... ...dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Zijn dat dingen die van belang zijn om, om senior mensen binnen te ja, halen? Ja, zeker. Uh, voor ons is dat echt is dat wel zijn dat game changers geweest om bepaalde ja. mensen bij het uh, ja, aan te nemen die echt een bepaalde ervaring hebben ook om het in het bouwen van een team bijvoorbeeld ja, um, en uh, ja dat is dat is eigenlijk het belangrijkste of mijn belangrijkste rol is zorgen dat we het juiste team uh, hebben eigenlijk ja zijn er dingen echt goed misgegaan? Mm, dat jullie met z'n tweeën zaten van, oh, damn. Nou, ik weet niet goed misgegaan. Dat niet. We hebben wel in het begin dat je... Uh, ja, goed misgegaan. We hebben wel in, we hebben wel in het begin dat het, bij, dat het geld bijna op was. En dat oh, je ja. die laatste klant moet tekenen. Oh. En dat we het geld hadden besteed aan het laatste vliegticket. En die klant hebben we binnengehaald, wat dan super, super is. Maar dan zijn wel van die momenten dat je denkt, oké... Okay, uh, nu gaat het wel eventjes om, maar dat, is wel, dat maakt het ook wel weer heel mooi mm. uh, en avontuurlijk. Um, we hebben wel, ja, maar het is dus nog niet echt goed misgegaan. Uh, mm. nee. Wat zijn de voor- en nadelen van het feit dat je ook levenspartner bent? Um, had, ik, ik zie er voornamelijk voordelen in, want we kennen elkaar gewoon heel goed. Je weet wat je aan elkaar hebt. Mm -hmm. uh, op het moment dat dat minder gaat dan... Ja, kan je met, dat met elkaar delen. Op het moment dat het heel goed gaat, kan je dat ook samen vieren. Dus je doet het echt samen en dat geeft wel echt een extra dimensie aan, uh, aan het leven, vind ik. Mm -hmm. um, het nadeel is, ja, je praat meer over werk. Um, dus ja, dat is een groot onderdeel van je leven. Nu hebben we een dochter ook zijn dus uh, ja, daar praten we ook nu heel veel over. <lacht> dus we hebben een, een, een prioriteit nog ernaast gekregen. Ja. Um, of erboven, ik weet niet hoe uh, ja, <laughs> je het moet het zeggen, is, maar, ja. ja, ja. Um, yeah. uh, tweede kantoor is in Amerika, toch? Tweede locatie die jullie um, hebben. Ja, we zitten. Ja, we hebben ook een kantoor in Amerika. Ja. ja. En, en in Nederland. Ja. En woon je nog in uh, Portugal? Nee, we wonen in Nederland. Maar je, je was, dat zei je was dat in Lisbon was verhuisd, niet? Ja, we zijn alweer terug naar Nederland. Oh, dat, was tij, ja, was, dat was ook tijdelijk. pilot. Ja, ja, zeker. Nee, het was bewust voor een tijdje, ah, okay. bewust voor het avontuur. Ja, dus ja. nu woon je gewoon weer terug in Nederland en je stuurt het bedrijf aan vanaf eigenlijk twee locaties? Of is het de grootste locatie in Nederland? Ja. Nou, Groot. eigenlijk zijn we remote first. Oké. Okay. Dus uh, in principe, we hebben een kantoor in Nederland omdat er gewoon best wel veel mensen in Nederland wonen. Ja? Een derde ongeveer, denk ik. Maar we nemen in principe mensen aan van over de hele wereld. Of van ah. eigenlijk over, voor, door Europa en de US. Yeah. Um, dus ja, onze, ja, dat geeft een groot voordeel dat je natuurlijk talent kan zoeken. Los van uh, je kapoe -locatie. Ja, locatie. Dus we hebben mensen in Boston, in San Diego, in New York City... in uh, Corpus Christi, Texas. Dus, uh, ja. En waarom alleen Europa? Wat een interessante uh, extra onderwerpje nog even dit. Dat Remote ja. uh, First. Want dat zullen we ook, de, ook wat dat betreft zien jullie in alle opzichten denken. Een bedrijf van vandaag. Ja. Uh, waarom alleen Europa en Amerika? Ik Bedoel, zit er zitten toch ook talenten in, weet ik veel, India, Afrika. Zeker. Dat uh, uh, nou, heeft meer met tijdzone te maken. Uh, want we moesten natuurlijk veel met elkaar samenwerken. En uh, ja, de tijdzone uh, is is wel belangrijk, want de mm -hmm. tech zit bijvoorbeeld in Europa mm -hmm. en het business team zit, zit in Amerika. Exact. Dus eigenlijk op die manier. Dus maar wie business. weet, ik denk wel dat het, misschien gaat dat nog veranderen. Lekker, als er een talent zich meldt die uh, in uh, weet ik veel waar woont, dan maakt dat jou in principe niet uit. Nee, alleen als, als we kunnen zorgen dat we goed met elkaar kunnen samenwerken en het is uh, logistiek, uh, arbeids, uh, arbeidstechnisch logistiek ook mogelijk. Dan, uh, ja, dan is dat uh, prima. Geef nog even een paar snelle tips als jonge ondernemer weg als je dat remote first wil in gaan bouwen in mm. je organisatie. Wat zijn dan dingen waar je goed op moet letten? Um, nou, wat ons heel erg helpt is het feit dat we uh, climate tech en een gezamenlijke missie hebben. Want dat, dat bindt ons al eigenlijk vanuit from the get go. Yeah. Dus we hebben een gezamenlijke interesse, ondanks dat we totaal andere mensen zijn allemaal natuurlijk. Dus dat helpt ons. Um, wij zijn heel bewust bezig met. Ja, je weet dat je die koffiemomentjes of dat je die momentjes dat je elkaar tegenkomt en even informeel uh, een informeel praatje hebt, dat heb je niet zomaar. Dat moet je echt creëren. Dus wij, ja, wij creëren echt de teammomenten en de een op eens ook. En dat moet je dan uh, via de computer doen. Maar ja. Uh, ja, dat is wel belangrijk. Ja. Um, Arbeidsrechtelijk. Hoe werkt dat? Ja. Yeah. Uh, nou, dat is best dat als je dat helemaal zelf organiseert, is dat best ingewikkeld. Uh -huh. Dus wij uh, werken met een bedrijf, uh, Remote heet dat. En eigenlijk zijn onze mensen buiten Nederland bij Remote in dienst. Uh -huh. Dus zij regelen eigenlijk al het arbeidstechnisch, of ja. arbeidsrecht technische. Ja. En uh, wij. Uh, ja, wij betalen remote eigenlijk op ja, die moment Dus we hebben dat. er een service voor, zodat we onszelf ja. daar niet, ons hoofd over niet hoeven te breken. weten want... wat je core business is dus. Ja, zeker, zeker, okay. zeker. Focus op de dingen waar je, ja, waar je de waarde gaat creëren. Ja. Mooi verhaal zeg. Ja, vind ik wel. Ja, je? vind ja. ik wel. Ja, ik vind het een prachtig verhaal. En uh, maar over, als ik jou over twee jaar spreek, hoeveel mensen, hoe groot ben je dan? Over twee jaar, dan ja. zijn we denk ik ver... We gaan nu verdubbelen dit jaar ongeveer, Jee. denk ik. Uh, en het jaar daarop uh, iets minder, denk ik. Maar uh, ja, toch wel. Allemaal rustig. uitgedacht al. Planmatig nee. aan de gang ben jij, hè? We zijn, ja, we zijn planmatig aan de gang. Ah. Ja, maar we weten ook dat we... Ja, de dingen veranderen. Dat bewijst uh, corona. Dat ja. bewijst uh, de economische situaties. Dus het is juist hoe, hoe ga je om met de dingen die je niet... Het plan is er om, om een plan te hebben. En om te kijken waar sturen we in principe op. En ook... Zien we dat we afwijken van het plan, uh, dan moet je bijsturen. Dus het heeft een functie, niet om je per se eraan te houden, maar ook om te kijken waar, hoe ga je ermee om als het, als het anders loopt. Ja, snap dus, ja. het. Ik wens je heel veel succes, Saniek. Dank je uh, Dank dat je mijn gast wilde zijn. Dank je wel. Hey, en uh, dank voor het kijken naar deze aflevering die mogelijk werd gemaakt door Eco Technovation. Een vakbeurs die eind november uh, wordt gehouden. Wil je er meer over weten, dan uh, zie je hier een linkje uh, verschijnen. Dank je wel uh, dat jullie de sponsor willen zijn van deze serie. Want hierdoor mag ik met prachtige ondernemers praten die zich bevinden op het snijvlak van eco en tech en innovatie. Een broodnodige branche met prachtige projecten. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer. Hoi. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА